Van woorden en letters, keerteken zo weg, maar kunnen formules soms toch niet nog wat handiger? We weten nu al dat je in plaats van hele woorden ook een letter kan gebruiken als je een formule maakt. En dat je ook nog eens het keerteken vaak weg mag laten als je het opschrijft. Terwijl je er nog wel mee blijft rekenen als je de formule invult. Nu heb je een korte formule en is het tijd dat je leert hoe de stukjes van een formule heten. Je moet eigenlijk drie dingen weten. Elk stukje van een formule wat je bij elkaar op kan tellen of van elkaar afhalen, noem je een term. Een formule bestaat dus uit verschillende termen met plusjes en minnetjes ertussen. Als je een letter of woord in de formule hebt, dan noem je die een variabele. Immers op de plek van een woord of letter kun je verschillende getallen invullen. De waarde varieert dus. Het derde wat je moet weten is dat we termen die dezelfde variabelen hebben ook wel gelijknamige termen noemen. In mijn voorbeeld zijn dat 7b en 4b. Gelijknamige termen kunnen we bij elkaar doen of van elkaar afhalen om de formule nog korter te maken. In mijn voorbeeld moet ik 7 keer b min 4 keer b doen. Let hierbij op, omdat er een min voor de term 4 keer b staat, doe ik hier ook min. Dat geeft me 3 keer b. Ook de 5 en de 6 kan ik bij elkaar doen. Dat geeft me 11. En zo heb ik de formule vereenvoudigd. Nog een voorbeeldje. Hier kan ik de 6 keer s en de 2 keer s van elkaar afhalen. En krijg ik 4 keer s. Ook kan ik de 7 min 12 doen. Dat geeft me min 5. De nieuwe formule wordt dus p is 4s min 5. De formule i is 3x min 2x plus 4 zou je korter kunnen schrijven als i is 1x plus 4. Maar omdat als je iets keer 1 doet er eigenlijk helemaal niks gebeurt, mag je de 1 ook gewoon weglaten en de formule nog korter maken. Hetzelfde geldt als je een formule vereenvoudigt en je zou min 1 keer een variabele krijgen. Dus bijvoorbeeld g is min 1 keer p. Je mag ook de 1 weglaten en schrijven als g is gelijk aan min keer p. Zo, de basis heb je nu wel te pakken. Natuurlijk worden de opdrachten die je hiervoor krijgt langzaamaan wat moeilijker. Door bijvoorbeeld een formule te geven waar je eerst van woorden een letter moet maken, dan de keertekens weg moet werken en dan ook nog de gelijknamige termen bij elkaar moet doen. Dit leer je alleen door goed te oefenen. Meer oefenstof vind je in de videobeschrijving. Bedankt voor het kijken. Veel succes met oefenen. We hopen dat je ons wilt helpen door deze video te liken of je te abonneren op Wiswereld. In ieder geval graag tot de volgende keer.